We hebben echt heel veel ja. Ja, en als je even gaat kijken ga je steeds vaker, dat is gewoon heel leuk. Club R, dat wordt helemaal omgebouwd. Hartelijk welkom bij de universiteit van Jullie ja. hebben gewoon een gemeur. mee te maken. Leuk om erbij te zijn, leuk om te zien ook hoe dat gaat. Ja, ik denk dat zeker als er een onderwerp is wat je interesseert, dat het moeite waard is om even af te reizen naar Amsterdam om hier in de zaal te gaan zitten. De mensen blijven zien, dat is toch wel uh, een... Wel...